Hallo en welkom bij Palsmodel Twainstof. Ik heb hier een oude bekende, de Thalys. Alleen deze heeft het logo of de, het, het, het in goud Slovenië erop staan. Met wat uh, extra lijnen in vergelijking met de Thalys zoals ik hem ken. Um, misschien is er iemand die daar iets meer van weet. Maar daar gaat het niet helemaal om in deze video. Toen ik met deze Thalys ging rijden... Uh, met kerst bleek al snel dat hij niet goed de bocht op kwam. Hij had uh, veel te weinig uh, uh, motorkracht. En uh, in de comments was toen een kleine discussie met iemand die zei, ja, die van mij doet dat wel. En dat kwam omdat hij twee motorwagens had. Dan dacht ik, dat is nou een goed idee. Dus, dit is mijn Talies En dit is de dummy motorwagen. Dit is de dummy motorwagen van de nieuwe. Nou ja, nieuw. de. Hij is niet helemaal goed. En uh, dit is de motorwagen die ik daarbij heb gekocht. Dus mijn plan is. Om deze motorwagen. Het hele onderstel onderstelde vanaf te halen. En dat hierin te gaan zetten. Zodat ik uh, vanaf dat moment. Twee motorwagens heb. Die allebei aandrijving hebben, zodat hij de hele tallies uh, over de baan kan trekken. Als eerste wil ik gaan beginnen met het openmaken van de dummy. Uh, deze zal wel lukken. Ik ben een beetje aan het experimenteren met geluid. Oh, soms is het in stereo in plaats van het gebruikelijke mono. Nou, de Mi motorwagen heeft dus hier ook de uh, schakelaar in zitten. Die regelt, nee die regelt niet de verlichting. Die regelt of dat die hem van de bovenleiding pakt of niet. Dat was het. Hier zit een stuk in. Wat ik probeer rustig uit te halen. Hier is de kleine led voor de gele verlichting. Die zorgt voor de bovenin de verlichting en hier op voorin zitten de rode en witte leds. Die ga ik zoveel mogelijk met rust en op zijn plaats houden. Uh, deze draden zitten gewoon van voor naar achter voor goed contact en uh, deze gaat de kap in naar de schakelaar voor bovenleiding of baan nou, die gaat los en die maak ik los zodat ik de kap weg kan leggen en deze is voor de andere kant Zo. Dan raakt deze in ieder geval niet beschadigd. Dus dat is mijn dummy motorwagen. Onderkant. De niet-dummy. Ik ben benieuwd. Deze dummy. Is van een, een betere makelij. Dan de, uh, ja, de, de, die komt van een betere set dan de uh, de talies uit de start set. En dit is een talies uit een start set, denk ik. Nou, je ziet hier dezelfde draden lopen. dezelfde motor. Maar, als ik dat vergelijk trouwens, nee, dat doe ik niet. Deze heeft een stukje plastic wat afgebroken is. Die laat ik gewoon lekker dicht. Die andere Thalys, weet ik wel. De andere Thalys die ik al uh, die ik heb laten rijden. Uh, die motorwagen. Heeft uh, zijn decoder gewoon aansluiting ervoor. Uh, alleen daar is dit stukje plastic van beschadigd geraakt. Nou, deze. Dummy. Starter set. Hier zit normaal gesproken geen verlichting in. Hier heeft wel iemand iets met lijm gedaan. Uh, maakt voor mijn motorwagen niet uit, ik zag wel, hier aan de achterkant is een stuk uh, van het aansluitpunt beschadigd geraakt. En je kunt in principe, de, deze heeft ook nog een ontstoring, je kunt in principe de, uh, dit hele plastic deel vervangen, wisselen met deze. Zo. Hier binnenin uh, is het nu leeg, maar het is uh, best goed te doen om het binnenwerk van deze over te zetten naar deze wielen. Hier. Ik ga even kijken of ik dat ga doen. Uh, maar goed, deze uh, motorwagen, deze dummywagen heeft waarschijnlijk heeft gewicht. Ik denk als ik die andere zou openmaken, dat daar niet eens een gewicht in zit. Dat dat allemaal net even wat minder is. Het is heel typisch voor die, uh, voor die Mehano, uh, dat verschil tussen degene met, uh, met die digitaal voorbereid is versus niet digitaal voorbereid. Een ander verschil waar je dan kunt merken is dat deze leeg is van binnen. En uh, de digitaal voorbereide... Oh. heeft daar stoeltjes in zitten. Ik ga even kijken ik uh, ga uh, proberen dit, uh, deze wielen uh, de aan de achterkant eventjes te verwisselen. De voorkant ziet er goed uit. Daar ga ik verder niets aan doen. Ik heb bij deze al een keer de kabels nagekeken. Die liepen niet helemaal lekker. Die zijn allemaal opnieuw vastgezet. Maar ik zal wel... Met deze kabels en met die andere kap uh, met de verlichting erin. Even moeten gaan kijken. Ik moet natuurlijk nog wel een decoder erin gaan zetten. Dus ik ga beginnen met het draaistel. Zo, de draaistel of het draaistel. Als je zo uh, de kap eraf haalt. Die zit hier uh, aan deze kant vastgeklikt. Dan zie je op het eerste gezicht veel verschil. Maar als je de wielen eruit haalt, zo, dan zie je hè, geen uh, tandwielen erop, wel tandwielen erop. En het draaiwerk eruit. En daarna zijn ze identiek van binnen. Dus deze met zijn beschadiging hier. Die gaat even opzij. En op deze manier zo de tandwielen in de nieuwe. Ze zijn nog goed gesmeerd. Ik gebruik ook het reeds gesmeerde kapje. En dat is dus mijn nieuwe draaistel. Dit is het oude draaistel met een heleboel smeer. Daar gaan de wielen in. Kap terug op. Zo. En deze is dus iets minder mooi. Die kan strakjes weer terug. Op deze plasticen. Want daar gaat het uiteindelijk terecht komen. Ik heb de... Ontstoringscondensator eh, losgesoldeerd. Die moet dadelijk weer vast samen met de bekabeling. Maar die bekabeling ga ik sowieso op een andere manier roteren. Dit draaistel ga ik niet heel veel meer aan doen. Behalve dan dat ik de kabels ook eh, vanaf moeten. En ik ga even een decoder zoeken. Ik heb hier nog een eh, ESU Lockpilot een decoder bij voorkeur als het gaat om uh, motoraansturing. Als het gaat om uh, niet motoraansturing, zeg uh, uh, uh, wat lichtjes, dan gebruik ik uh, ofwel een functiedecoder als ik die voorhanden heb. Als ik die niet voorhanden heb. Dan wil ik nog wel de LasedCC's gebruiken. Uh, die heb ik in het verleden gebruikt voor motor aansturing en dat is niet zo goed bevallen. Dus ook hier gaat een ESU in. Zo, dat is de motor, zit vast aan de decoder. Het eerste draaistel zit vast. Het tweede draaistel. Daar heb ik wat hulp voor nodig. Ik. Zo'n ontstorer moet er terug op. En die moeten allebei op de ja op het draaistel terecht komen. Zo. En aan de andere kant. Ik probeer ook echt zoveel mogelijk. Hier in beeld te doen. Dat is soms best lastig. Nou zie ik pas hoeveel te lang die draden eigenlijk zijn. Uh, ik ga de decoder vastzetten. En uh, ik heb uh, daarvoor... Uh, vloerbedekking of tapijt tape ideaal, dubbelzijdig. Plakt ontzettend goed, gaat alleen maar beter plakken na het verloop van tijd. Heb ik het idee? Zo hier, zo op. En Zo, dan ramelt er in ieder geval niet zoveel. Even kijken naar de dradenbrei. Hier, ik ga... Uh, eens kijken. Deze is nodig voor de verlichting. Deze is nodig voor de verlichting. Volgens mij is er nog eentje nodig voor de verlichting. Ach ja. Deze doet gewoon op basis van, uh, van de leds, uh, doet hij zijn aansturing. Dus wat ik moet gaan doen, is de ledjes gaan zien te vinden. Ook die hier achterin zitten. En eens even kijken hoe ik die aan moet gaan sluiten. Dat ga ik eens even rustig uitzoeken. Ik heb er eens even goed over nagedacht. En wat blijkt, als je de zijraampjes indrukt van de motorwagen je drukt daar maar hiervoor op de ruit, dan komt de hele uh, lichtvoorziening uh, eruit. Dat heb ik ook gedaan bij mijn andere motorwagen, de uh, goede, de, de de de de degene met met een mooie verlichting erin. Uh, en dan hou je dit over. Nou. Ik heb hier wat uitgetekend. Even zo. Dit is de zwarte kabel. Hier. Die komt binnen, gaat door een weerstand heen. En uh, splitst zich daarna uit over. Ik heb hier twee takken, maar eigenlijk zijn het drie takken. Uh, Eén tak is naar wit en door deze led heen. Dat is deze rode hier. Die gaat naar dat led. Die komt uiteindelijk hier boven de cabine uit. Dat is het, de led die helemaal bovenin door de... Uh, uh, even kijken. Hier zo doorheen schijnt. Die komt uh, ook weer terug op dit vlak. De andere twee leds zijn de buitenste twee witte. Die lopen, um, even kijken, ja, die, zo. die lopen vanaf de weerstand uh, naar uh, de witte toe en ook naar de rode toe. De rode leds komen vervolgens uit op dit vlak hier en de witte komen uit op dit vlak. Nou zit normaal gesproken zijn deze twee vlakken aan elkaar verbonden. En de rode leds hebben een andere uh, staan uh, Zijn diodes laten aan de andere kant uh, uh, de stroom door dan de witte Dus is dit de pluspool dat de minpool dan branden de witte Is dit de minpool en dat de pluspool dan branden de rode Dus eigenlijk zit, zitten deze oorspronkelijk aan elkaar Zo. Wat ik heb gedaan is deze verbinding doorgebroken Zodat ik uh, vanaf deze twee punten kan gaan werken uh, dit wordt mijn pluspool, ondanks dat hier nu nog een zwarte kabel aan zit. En ik heb deze rode leds heb ik omgedraaid, zodat ze ook branden met plus hier, min daar. Op dat moment kan ik nu uh, hier naast deze zwarte draad twee, ah, twee draden hier aanmaken. Deze zwarte gaat uiteindelijk naar de blauwe draad hier op mijn decoder. Uh, dat is deze. De witte verlichting kan naar de witte draad. De rode verlichting naar de gele draad. En dan is het een kwestie van dit weer in elkaar zetten. Zo. Kabels wegwerken. Deze moet hier voor ingeklikt worden. En alles... Uh, Inbouwen. Dan is de verlichting, uh, de verlichting is dan klaar om aan de, uh, uh, en, en, en, en eigenlijk is dan de locomotief klaar. kwestie van kapper op en testen. En uh, alles zit aan elkaar. Zoals je ziet, hij rijdt nu vooruit met twee geel-witte lampen. En even achteruit twee rode lampen. Het is nu nog een kwestie van de, de draden, dit ding op zijn plek zetten, de draden wegwerken zoals ze zaten en alles weer in elkaar zetten in de kap. En dan is hij klaar. Dus ik laat dadelijk nog even uh, het shot zien van de voorkant. Uh, hoe het er uh, uiteindelijk uit is komen te zien. Maar dat is ongeveer hetzelfde als wat het al was. En uh, dat was uh, deze aflevering van Pals Model 2 Stuff. Vond je dit leuk? Laat een berichtje achter. Subscribe, like en uh, tot een volgende keer.